Santé. Santé. Santé. Santé. Op het zesde. Op het zesde, dank u lekker eten. Bedankt voor het lekker eten. Hè. Dat, valt dat valt nog af te wachten, maar goed. De toujours nous. Dat zijn wij. We weten dat als we echt onze part willen doen voor het klimaat, we moeten nooit voorkomen. Oh, nooit meer. Maar dat is moeilijker gezegd dan gedaan. Die vegetarische vleesvervangers, dat is immers toch nooit zo lekker, sappig, smeuig. Maar attendez, is het waar? Ik ben nu twee of drie jaar veganistisch, dus uh, we kunnen wel lang babbelen als je wilt. We gaan het samenleven. Dus uh, Chris en ik moesten vandaag in de keuken staan. En Chris maakte spaghetti met dierlijk vlees, dus met gehakt. En ik maakte spaghetti met uh, een veganistische vervanger. En we moesten gaan kijken welk vlees of vervanger het snelste gaar was. Ze kookten en we moesten we beslissen welke het de beste was. Ja, ja. Oeh, dat is lekker. Ben jij dat er al niet gedaan, die ja, pasta? Ja, ik Kookt dat. Ik kook dat bij mij nu. Allee, mama, denk dat ik ga winnen. Uh, ja, het koken ging heel vlot. En toen had ik een, een fantastisch idee. <lacht> Wat denk je ervan? Dat we de borden wisselen. Dus ik zeg dat ik vlees geef en jij zegt dat je de veganist is. Ja, tof oh, idee. Ja, ja, dat, ja, ja. Het is klaar. Kom en eten, jongens. Ze zijn goed. lekker. eerste proef is het vlees. Is het vlees -roelgebakje? Het vlees is goed. vlees is goed. Ja. is goed. Ja, ja, ja. Het lekker. Ik ben zelf, als veganist, Echt verschoten. Ja. Ja. Want ze hadden het totaal niet door. Zijn jullie klaar voor vegan? Ja. Een proefje. Ik probeer het. verschil. probeer het. goed maar. het. goed je de verschil Nee. We hebben niet de verschil Ik wil. het doen. Ik weet het niet. Oké. Ja, we zullen maar eerlijk oprichten. Wij hebben eigenlijk gelogen. Ja. Wij hebben dus jullie borden opgedragen. Ja. Uh. Dat had ik zelf niet verwacht. En maintenant le verdict. Proeft vlees hetzelfde als de vleesvervanger? Ik denk van wel. Genel. Ik heb geen verschil. Ik heb absoluut geen verschil gemerkt. Echt waar. Ik moet eerlijk zijn. Nee, dus nee, ik, ik zeg het, een verrassing. En het was sneller klaar, dus. En het was sneller klaar. Dat is nog een positief punt. vind ik zeker. Dus de challenge was om vleesvervangers te bakken, burgers. Dat van mij waren vegetarische, die van Simon waren veganistische. En we moesten die eigenlijk gewoon bakken en opstapelen en kijken of dat je die heel kon houden. Bonne chance, Letitia. Bonjour, Simon. Bah. On aura besoin. Voilà. Oh, ho, ho. Oh, okay. Ik vind wel dat van u ziet er al wel veel meer uit als een burger dan dat van mij. Hè. Hopla. Ik kan u wel vertellen, Simon, wat er ook gebeurt, die van mij gaan niet breken. Die zijn keistevig. De miens zijn een plus... Die van u? Ja, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. ah, daar maak ik mij toch meer zorgen over. Ja, misschien is het ta chance, misschien. Bij mij heeft het meer iets van een dikke pannenkoek. Hoi. <laughs> ik ga die van mij eruit halen. Ik denk dat ze ik klaar zijn. We bij mij was dat echt zo gepiept. Ik denk op vijf minuten ik heb mijn zes burgers gebakken. Stapeltje. Vlotjes gewoon, Tada! Zo nou, Mooi. Perfect. Dat ja, bij mij ging dat supersnel. Ik kan, ik kan helemaal niet goed koken. Maar dit was kei gemakkelijk. Dat bakt eigenlijk nog veel vlotter dan een gewone burger. En die van hem, dat ging... Ook vlot eigenlijk. Wel omdat hij culinair iets meer onderliggend is dan ik, denk ik. Ik denk dat het bij hem iets moeilijker was om ze heel te houden. Maar dat ging bij alle twee eigenlijk keihard vlot. Allez, les gars. bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Ik vind die mijn vlees droger dan de vegetarische. Mm -hmm. maar... Er is geen vlees, hè? Oh, er is geen vlees. De ene is vegan en de andere is vegetarisch. Is het echt? Ja, je ja, hebt geen vuur Nee, nee, nee. Een vegan en een vegetarische? Oui. Ah, ah, ah, ja, dat is een dagje. Ja, wist oui. jij dat ook niet? Ik ook niet, Het is ik een zucht. Het is een Ik dacht dat het vrees ah, was. Maar ja. structuur ligt wel heel erg op vrees. Ja, ja, dat is een Maar ah. ik vind die vegan de beste. Mmm, ze aussi. Ik vond de vegan de meeste. Ja, is het gewoon van de vegetarian? Ik ook. Ik vind ook de vegetarische iets klekkerder. Dus ik vond de vegetarian ook.